Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik heb in een van uh, mijn, mijn laatste video's uh, verteld dat uh, ik heel veel uh, nieuwe draken uh, spullen en zo heb besteld. En ik wou vandaag nog even uh, opnoemen aan jullie wat uh, er zoal aankomt voor mij van uh, de drakenenergie. Ik ben er uh, de laatste tijd heel erg veel mee bezig. Ik heb nogal periodes gehad dat ik er... Uh, heel actief mee bezig was en dus nu is er dus weer een periode aangebroken voor mij dat alles in het teken staat van de draken en de drakenenergie. Um, een van de dingen die ik heb besteld is uh, een drakenhealing. Dus is uh, bij een Nederlandse vrouw die ook heel erg met de, de drakenenergie samenwerkt en zij doet dan vanaf afstand een healing voor mij. Ik mag dan ongeveer een uur uh, gaan platleggen. En uh, zij, doet dan vanop, zij stemt daar van op afstand af op de drakenenergie. En dan uh, zuivert zij bepaalde uh, via de draken. Helpt zij dan bepaalde dingen te zuiveren, te genezen. En mijn energieveld, wat, of aan mijn chakras en zo, wat er genezen mag worden. Achteraf krijg ik daar nog een heel verslag van, dat ze mij dan opstuurt. En dan. Uh, Staat er zowel in van wat is, welke draken mij hebben geholpen, dat zij heeft gezien, dat ze dan beschrijft aan mij, en wat er zowel geheeld is. Dus uh, ik had ook al het gevoel van dat ik dat wel mocht doen. Ik ben iemand die mijn gevoel wel volgt. En ik voelde wel aan dat ik zo'n drakenheeling mocht gaan doen. Dus uh, ik heb deze dus besteld. En. Uh, ik zal ook achteraf, als die healing uiteindelijk heeft plaatsgevonden, zal ik daar ook nog wel een video over maken. En uh, vertellen wat mijn ervaringen uh, erbij waren en wat er zoal in het verslag stond. Uh, iets anders wat ik nog heb besteld is een nieuwe draakenskul. Ook van uh, kristal. Ik heb uh, uh, verschillende soorten draakenskuls van uh, kristal, een huis... Ik, eh, naast de draken heb ik ook echt iets met kristallen en met edelstenen en zo daar werk ik ook heel graag mee samen. Ook met uh, de natuur, met planten, met de dieren, dus uh, met die, dit allemaal voel ik een heel sterke band. Ook met de elementen, bood water, een zee van mijn lievelingselementen. En uh, ja, eigenlijk alle elementen vind ik wel leuk. Element aarde, element lucht, element vuur. Dat is allemaal wel belangrijk voor mij. Uh, dus ik heb een, een draakenskul besteld van paarse fluoriet, Ook bij een Nederlandse vrouw, die ook met de drakenenergie uh, samenwerkt. Ik ken er verschillende die met de drakenenergie samenwerken. Vooral uit Nederland, daar is dat wel heel erg actief blijkbaar. Dus dat vind ik ook wel leuk dat de mensen een, een, daar terug voor openen. En dat de draken dan uiteindelijk de erkenning krijgen die ze echt wel verdienen, vind ik. Dus uh, die vrouw zou ook een afstemming doen dan. Uh, daar had ik wel ook wat extra voor moeten betalen. Maar daar heb ik, dat heb ik er wel voor over. Geld heeft niet echt een uh, grote waarde voor mij. <lacht> dus uh, ze zou dan vertellen welke soorten draken naar voren komt bij deze nieuwe drakenskul. En uh, dus die krijg ik binnenkort ook aan huis. Daar ga ik natuurlijk ook een video over maken als deze is aangekomen. Uh, iets nog wat ik heb besteld is een drakenboek van ook nog een, een Nederlandse vrouw, Fanny noemt zij. Zij is ook weer iemand die heel erg, heel erg met de drakenenergie samenwerkt. Zij heeft daar een boek over geschreven met de titel Drakenkracht. Het is ook wel echt de moeite waard, denk ik. En uh, er zijn ook heel veel oefeningen en rituelen en zo in om je beter met de draken, uh, om je daarop te kunnen afstemmen. En uh, ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik, uh, ik dacht echt van, ja, zo kan ik mij nog meer met de draken gaan verbinden en nog meer met ze gaan samenwerken. Dus uh, ja, dat boek is dus echt wel een aanrader. Ik kan het iedereen aanraden. Uh, nog iets wat ik heb besteld is uh, ook een drakenbeeld bij uh, de vrouw die, waar ik die draken skull van Kristal ook mee heb besteld. Catalijne noemt zij, Catalijne Filippo. Ook een echte toffe lichtwerkster trouwens. Zij uh, heeft ook een webshop waar je heel veel kunt vinden van allerlei soorten lichtwezens. De draken, maar ook de eenhoorns en de engelen. Daar werkt zij ook mee samen en met de elfen en zo. En daar heeft ze ook op haar webshop heel veel uh, mooie spullen van. En zij maakt dus ook uh, beelden van uh, deze prachtige lichtwezens. En ik heb bij haar een beeld besteld die ze dan voor mij uh, gaat maken. Je mag dan zelf kiezen welke kleur dat dit beeld ook krijgt. Ik heb voor groen gekozen, want groen is mijn lievelingskleur. En uh, dit zo, het zou dus een aardedraak worden. Dus een uh, draak in beeld dat heel erg in contact staat met element aarde. Omdat ik ook heb aangegeven aan haar dat ik uh, ja, dus mij meer mag aan aarde. Ik, uh, ik hou van element aarde, maar mijn verbinding ermee is... Uh, niet zo sterk zoals het eigenlijk hoort te zijn. Ik ben meer een, iemand die heel sterk met lucht en vuur en zo is verbonden. Dus mijn connectie met de aarde mag wel wat sterker worden. En uh, daarom heb ik aangegeven aan Cathelijne dat ik dus uh, meer aarding uh, nodig heb. Meer een verbinding met element aarde. En daarom gaat zij dus een drakenbeeld uh, van mij maken dat op uh, element aarde is afgestemd. En uh, dus een groene kleur gaat ze ook geven aan deze draak, want daar heb ik ook voor gekozen. Dus uh, ja, deze komt dus ook nog binnenkort aan. Uh, dus ik ben echt wel uh, heel erg uh, aan het uitkijken naar al deze mooie prachtige spullen. Ik kan er van, van elk van hun ga Ik kan ook een aparte video maken. Om dan aan jullie te vertellen wat mijn ervaringen erbij waren. En ik laat deze, de beelden en de kristallenskullens ook wel zien aan jullie. Ik ga het boek, het, het, het, het boek van Fanny ook laten zien, met de titel Drakenkracht. Dus uh, ja, daar kijk ik heel erg naar uit. Wat, uh, ook nog, wat, wat er ook nog binnenkort aankomt, wat nu wel los staat van de draken, dat is dat we cavia's in huis gaan halen. En uh, ja, ik ben dus een echte dierenvriend. En ik wil eigenlijk al een tijdje uh, nog een, een huisdiertje in huis. Dus hebben we voor cavia's gekozen. Deze zouden, normaal, zouden we volgende maand in huis gaan halen normaal gezien. En daar ga ik ook weer een video over maken. Ik hou jullie dus allemaal goed op de hoogte van wat er zo al afspeelt in mijn leven. Waar ik mee bezig ben. Um, ja, ik vind dat toch wel leuk om te uh, de, de, de, de delen met jullie. Ik wil jullie uh, heel erg bedanken voor het kijken naar mijn video's. Ik wens jullie uh, heel erg veel liefst toe. En uh, ja, tot de volgende keer.